Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze vraag gaat het over l'opéra garnier en de travaux die daar zijn uitgevoerd. Hoe moeten we die werkzaamheden beschouwen? Nou, dit is de eerste vraag bij een wat langere tekst en die gaat vaak over de hoofdgedachte. Om zo'n vraag te beantwoorden moet je kijken naar de titel. De muziek is grande, maar er is iets met profi. En je kijkt naar de afbeelding. Dan zie je rijke versieringen en van die loges, een soort afgescheiden privéplekken om naar opera te kijken en te luisteren. In de eerste linia kijken we naar opvallende woorden. Deze opera is een prestigieus gebouw en je vindt er loges. In theorie zou je ze niet détruire, vernielen, maar het is pourtant toch wat er gebeurd is. Na de dubbele punt staat wat er precies gebeurd is, maar dat is voor de hoofdgedachte nu even niet zo belangrijk. De reden is wel belangrijk. Au seul motief, en nu komt het, een dertigtal stoelen erbij winnen en de reset, dat woord kun je misschien wel aanvoelen en alles opzoeken, die stijgt maar met 0,1 Uitroepteken. En het woord hierna, ravagé maakt ook nog eens helder hoe er naar die verbouwing gekeken wordt. In antwoord B vind je devastation, verwoesting. Dat woord is vergelijkbaar met détruire en ravager. Achter aviser staat het doel van die vernieling, uniquement financière. Dat komt overeen met le seul motif en die extra opbrengsten van 0,1%. Antwoord B past ook bij de hoofdgedachte van de gehele tekst, waarin kritisch gekeken wordt naar die werkzaamheden die in de opera zijn uitgevoerd. In antwoord A zien we visant, dat geeft een doel aan. La préservation, dus het instand houden van de loges, was in ieder geval niet de bedoeling. In antwoord C zien we remettre, terugbrengen in de état original. Maar die loges die zijn juist weggehaald, dus dat is ook niet juist. In antwoord D zien we rendre accessible, toegankelijker maken. In de tekst staat wel dat er 30 extra plaatsen door ontstaan... Maar vooral dat het zonde is om daarvoor die loges te verwijderen. En daar gaat de tekst in grote lijnen over. B is dus echt het goede antwoord.